Goedemorgen, ik ben Sjors en op deze wat mistige ochtend sta ik ergens in Amsterdam-Zuid. Ik ga u nog niet verklappen waar, maar ik ga u wel een fantastische woning laten zien. Zes slaapkamers, twee grote woonkamers, een grote keuken, echt eentje die u gezien moet hebben. Gaat u mee? U zult dadelijk zien, het is echt een klassieke, uh, Klassieke indelingen, klassieke afwerkingstijlen en ook een klassieke entree, zoals u kunt zien. Ik hoop dat u in ieder geval een kleine indruk heeft van wat u allemaal kunt gaan verwachten. Ik ga de lift pakken. Ik zie u zo direct boven. Drie verdiepingen heb ik achter de voordeur zitten. Ik ga u even een korte tour geven wat u daar allemaal gaat vinden. Het eerste is een slaapkamer aan deze zijde van de woning. Dan gaan we via de ruime hal naar de twee woonkamers en suite. En zoals u kunt zien, ook hier, weer de hoogte aanwezig glas en loodramen zijn aanwezig, asfaltkasten zijn aanwezig. Eigenlijk zoals een klassiek huis in Amsterdam behoort te zijn... ...en waar ik als makelaar zo enthousiast van kan worden. We zitten aan deze kant op het zuiden. Dat betekent normaal gesproken, als het zonnetje zo schijnen, ...dat we meer dan genoeg licht binnen hebben. Het uitzicht is fenomenaal. We kijken uit op water, op groen. Dat vind je niet heel veel in Amsterdam. Open haard aanwezig, hoort eigenlijk ook wel bij een klassieke woning. Een grote slaapkamer aan die kant. Leuk toegang naar een balkon. En het mooie is: de woning bevindt zich midden in het blok. Waardoor we goed wegkijken van andere woningen. En gewoon een mooie vrije zitlijn hebben, ook aan de achterkant. Dat zou het toch wat zijn? Wakker worden. Dit uitzicht. Dakterrasje. Fenomenaal. Lijkt me toch? Nu ook even mee naar binnen nog. Beneden hadden we al twee slaapkamers. Dan zou dit dus nummer drie moeten zijn. Beneden hadden we al een badkamer. Dan is dit dus badkamer nummer twee. Slaapkamer vier. Het huis biedt dus enorm veel mogelijkheden. Grote gezinnen, samengestelde gezinnen. Misschien een au pair meisje. Schoonmoeder. Het, het kan allemaal mee. Slaapkamer nummer 5. of een dikke man cave, niet vervelend, ik weet er inmiddels alles zelf van. En die trap naar boven, boven nog een slaapkamer, grote slaapkamer, derde badkamer, de ruimte voor de wasmachine, de opslagruimte, dat is eigenlijk allemaal aanwezig. Geïnteresseerd? Doet dus een belletje naar ons, ik ga u graag rondleiden in de toekomst. Tot snel, dag!